Aanstaande vrijdag 15 juni vindt er de Steinerbos Iron Kids Triathlon Duathlon plaats. Om kinderen te interesseren voor deze sport werd op de openbare school De Maas Keienstein een heuse triatlonkliniek georganiseerd. Waarom worden deze triathlon-clinics gehouden voor de kinderen? Nou, er zijn heel veel wedstrijden hier in de omgeving, heel veel triathlonwedstrijden. En eigenlijk in al die gemeenten worden deze clinics gegeven. En dat is eigenlijk ter, ter promotie van de triathlonsport. Het is toch vaak een onbekende sport, voor, vooral onder de jeugd. In het begin van mijn clinics zat ik met de vraag: wie weet wat triathlon is? Nou, dat weten nog geen 10% van de klassen. Wat valt je het meest op als je deze triathlon-clinic geeft voor de kinderen? Oeh, dat is een goede vraag. Ja, toch altijd. Ja, je had de, de sporters, de kids die heel veel sporten, die ja, er heel makkelijk al uh, tussenuit. Wat doe je voor sport? Uh, alleen rennen en fietsen. Ik doe voetbalrennen. Ik doe zwemmen twee keer per week en ik doe karten. Wat voor oefeningen hebben jullie gedaan vanochtend? Uh, we hebben eerst... Uh, op de fiets gingen we zo. Eén hand op het stuur, één hand op het zadel. We moesten rennen. En we moesten hier fietsen en dan daar afstappen. En we hebben net nog een wedstrijdje met de, de gedaan. Heb je gewonnen? Twee keer. Maar Nora, één keer, dat vind ik zielig. Ik laat ze nu een box van lopen. <tied> Hoeveel kinderen doen er mee aan de kindertriatlon hier in Stijn? In Stijn. Uh, de laatste getal dat ik hoorde is 137. En dat is echt uh, ja, een heel hoog getal. Voor, en al helemaal voor een Nederlandse kinderwedstrijd. Dan dus zie je toch vaak 20, 30 uh, kinderen. Dus uh, hier in Stijn hebben ze flink aan de promotie gewerkt. Dus dat is hartstikke, hartstikke mooi om te zien. Doe je wel mee met de triathlon? Nee, niet dit jaar. Ik heb wel een paar jaar geleden meegedaan. Als we dit jaar even niet doen, dan gaan we volgend jaar extra, extra overpowerd. Nee. Doe je aanstaande vrijdag mee met de kindertriathlon? Ja. Wat vind je daar zo leuk aan? Het fietsen en het zwemmen. Ga je om te winnen of gewoon om lekker te sporten? Lekker om te sporten. Je hebt wel een chique fiets. Ja, die heb ik van mijn neef gekregen. En die ga je vrijdag gebruiken? Hoe bepaal je de belasting voor de kinderen in een kindertriathlon? In een kindertriathlon? Ja, dat is een, dat is een hele, hele lastige inderdaad. Nou, kijk, het is altijd, de leeftijden hebben altijd verschillende afstanden. Dus hoe vaak hoe jonger een kind is, hoe korter ook de afstanden zijn. Ja, er zijn richtlijnen vanuit de Triathlonbond voor opgesteld. En die zullen ongetwijfeld redenen voor hebben waarom een bepaalde leeftijd die afstanden heeft en waarom een oudere leeftijd weer andere afstanden heeft. Maar wat daar precies de theorie achter zit, dat durf ik niet te zeggen. Maar op zich, kijk, een wedstrijd duurt soms maar, vooral voor de jongsten maar twee, drie minuten. Dus stel je een voetbalwedstrijd duurt dan voor die kids misschien een half uur. Triathlon wordt vaak gezien als een hele belastende sport, maar stiekem valt het eigenlijk ook wel heel erg mee. Ik vind het ook leuk wat we hebben gedaan en, ik vind, en we hebben ook allemaal technieken geleerd en nu kunnen we veiliger fietsen. Mocht je aankomende vrijdag nog zin hebben in een leuke triathlon, hier in Stijn is er nog een wedstrijd van voor alle leeftijden tussen de 4 en de 15 jaar. Inschrijven kan tot aankomende woensdag. Volgende week is er ook nog een mooie wedstrijd, een run-by-run -run in Maastricht. Dus als je nu te laat bent voor het inschrijven, kan je daarvoor nog inschrijven. Alle informatie is onder deze link hier te vinden: www.irenkidslimburg.nl.